Jannie moet altijd lachen. Ja, <laughs> Vraag me niet waarom. Je lacht altijd. <laughs> ja, daar zijn we weer. Ik vragen, mensen zoals altijd, hoe is het nou toch achter de schermen bij heel Holland bakken? Want u ziet altijd de ingang van de tent natuurlijk, of de interieur van de tent, waar de bakken allemaal staan te bakken. Maar daaromheen gebeurt natuurlijk ook nog van alles. Gaan we even kijken. Kijk, ja, dit is de cabine van de crew. Ja, hier zit het normaal. Ja, het is niet zoveel te zien, het is verder een ruimte, zal maar zeggen. Zie je zo bij de tent. Misschien is het een beter idee om eerst even naar de jurytent te gaan. Kijk, hier is het jury-tentje. Daar zitten Janny en Robert altijd in. Het is toch leuk om het zo. Oh, jullie zijn er al. Kijk, dit is het tentje. Het ziet er op het scherm altijd heel, heel gelicht uit. Dat je denkt: oh, een de mooie tent. Maar het is een beetje een bouwval. Het moet nodig vernieuwd worden. Dit is de ingang van de tent. Ik zal er niet weer in rijden. <lacht> Jan-Jobert zit er niet achterin, dus. Weinig leuk aan. Nou, dit is de tent. Hier uh, lopen we altijd naar binnen toe. Klinkt een beetje als binnen toe. En dan zijn ze hier net bezig. Moeten wel voorzichtig lopen, want ze zijn bezig met de zogenaamde beauties. Dus dan maken ze de taart mooie shots van de taart, dat hij even mooi rond kan draaien. En dan hierachter, want hier kijk, is het, een, het noodaggregaat, of niet het noodaggregaat, maar dit is een verdeeldoos. En dan loopt daarachter, zie je die kabel lopen daar in het bosje, daar, heel vaak, daar staat het aggregaat. Af en toe komt er rook uit het bosje. Dan denken wij, gaat in brand, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Kijk, daar zie je dus in de verte hoe ze de... Quotjes maken. En dan zien we het een beetje van dichtbij, daar staat uh, Robert, Robert is nu aan het woord. Ja, ja, ja, ja. Het is natuurlijk belangrijk wat er allemaal gezegd wordt en wat uh, tips die ze geven natuurlijk. Zeg uh, zijn gauw van slag af hoor. Als oh. je maar doet, <coughs> ze hebben zo'n hoor, ho ho geluid. Moeilijk volk. Kijk, okay, Jannie. Jannie moet altijd lachen. Vraag <laughs> me niet waarom, ze <Je> lacht altijd. <laughs> Misschien wel leuk om even te zien, hier aan de rechterkant hebben we de, Als ze er zijn, maar ze zijn, de, oh ja, daar staan ze daar, kijk de ezels. Dit zijn de Humpy en Dumpy geloof ik, dat het ze heten. Even gedacht zeggen, altijd, we zijn goede vrienden. Hallo Humpy Dumpy. Zo dus max even, achter de, kijk je achter de schermen, hoe leuk we het hier hebben met z'n allen. Kijk hoe aardig ze zijn, komen er alweer bij hè. Ze dus willen graag een keer meedoen met animal crackers, maar dat kan ik niet beloven natuurlijk hè jongens. Misschien, blijf je best doen. Ik zou zeggen, uh, uh, we zijn er uh, vanaf 9 december, zijn we te zien natuurlijk, dan zijn we acht weken, nee 9 weken lang dit jaar zelfs, negen weken lang heel Holland bakt. En wie er gaat winnen, ja, daar kan ik niks verder over zeggen.